New traits, fresh new trades, fresh new trades! You will have the leukemia and the stillborns for free! Fresh new trades! Wat hier gebeurt is een schaduw van, van wat er in Den Haag gebeurt. Wat er hier gebeurt gaat niet over beveiliging, Het gaat niet over dat het land beveiligd moet worden. Hier ontstaan producten, misschien wel nieuwe, nieuwe wapens die geleverd worden. Kijk wat er, wat er is geleverd aan Iran, Irak, wat nu in Syrië gebeurt. Dat zijn allemaal zaken die buiten onze controle, democratische controle vallen. En wij zijn erop tegen wat daar binnen dus gebeurt. Niet voor niets is natuurlijk minister Kamp van Economische Zaken is binnen om de economische belangen van Nederland om die nog even een zetje te geven. En de geld van de Groningers. Zij, zij, zij De top in Den Haag die vergadert of onderhandelt om het eh, nucleaire terrorisme tegen te gaan. En het onderhandelen, denk ik, dat kan je de middel doen van Baten. En waarom wordt hier nu op dezelfde dag in Amsterdam een ja, bijeenkomst gehouden over het industrieel complex? Dat begrijp ik dan niet. Dus het moet wel wat achter zitten. How much money you made on Fukushima disaster? Four yeah, hundred. How much? How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on, Fukushima disaster? You made on Fukushima disaster? Helemaal niemand overleden door Fukushima. Nee, gewoon. mensen omgekomen door het tsunami. Fukushima heeft er geen schat opgemaakt. De hoeveelheid radioactiviteit die, die bij Fukushima in zee is gestroomd. Het is ongeveer 1 miljoenste tot 1 tien miljoenste van de totale normale achtergrondstraling van de oceaan. En dat zijn kortlevende levende die over 50 tot 100 jaar weer weg zijn. Het is een plek die je niet eens kan zien hiermee. En uh, wat over Tsjernobyl? Ja. Kan je ook iets zeggen? Kanaal. How much money you made on Fukushima? Oh, my God, oh. Enjoy the oh enjoy How much money the you made on Fukushima? How much money you made on Fukushima? Het is echt business. Het is echt business mm -hmm. wat yeah. er gebeurt. Een businessman die er zijn. U kunt dat zien. How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? How much you got paid? Is it a secret? Have mensen gevraagd om in naam van de nice vrede, tot behoud van de aarde en al wat daarmee, wapens het liefst tot een ploeg willen smeden. Voor een oog die aan allen weer overvloed geeft te steken en om tegen de waans in de straat op te gaan. Mensen die helder de waarheid beseffen dat wie schiet op een ander zichzelf ook, dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet. Mensen gevraagd die in naam van de vrede tot behoud van de aarde en al wat daar leeft. Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden, tot een oogst die aan allen weer overvoegt. How much money you made on Fukushima disaster? How much money you Fukushima disaster? Is it reason to smile? How much money you made on Fukushima disaster? How much money you made on Fukushima disaster? On Fukushima disaster? Is, is it reason to smile? Ja, zo veel? Stapoli, vertel het in. Oh ja, nou helemaal Fijn dat het kan he, in dit land. Yeah. Dat je als politie gewoon in functie mag In Amsterdam mag het op zijn minst. Dat je mogen worden. Het is, is, nee, is gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt? Oh, het is gewoon te gevaarlijk. Daar ga je toch niet mee. En allemaal nog geld. <tie> er, zijn, er zijn toch kernkoppen op, op wapens? Dus wat dat betreft uh, weten wij gewoon niet wat er, allemaal, uh, wat er allemaal gebeurt. En daar gaat het om. Daar gaat het natuurlijk om. Dat is maar vaak een splitje van een seconde uh, had het mis kunnen gaan. Bij het transport, menselijk falen. Ook al ben je nog zo goed traind om, uh, om uh, onderzoek te doen, om alle voorschriften na te regelen, is menselijk falen. En dat is natuurlijk, je zult maar even een kernkop kwijt zijn. Heel veel kernenergie. Weet we weten niet waar die is. Nu dat, er, dat, dat we allemaal kunnen kijken van wat er gaat gebeuren, dan uh, denk ik dat iedereen wakker wordt, maar daar wachten wij niet op. Je moet zeggen alternatieven zoeken voor het gebruik van kernenergie. Mensen gevraagd om de tekens te duiden, die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. Mensen gevraagd om hun nek uit te steken, voor een andere tijd en een nieuwe moraal. Mensen om ijzer met handen te breken, ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. Mensen gevraagd om hun stem te verheffen, verontrust door een wapen dat niemand ontziet. Mensen die helder de waarheid beseffen, dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet. Mensen gevraagd om in naam van de vrede, voor behoud van de aarde en al wat daar leeft. Wapens het lief tot een ploeg weer besmeden, voor een oogst die aan allen weer overvloed geeft. Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd. Mensen te midden van mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd. De zeeuwschending moest er nog veel meer actie voeren. Het helpt dus niet. We hebben niet voor niks iets borstelen dicht, dicht gegaan. En we zijn dan weer opnieuw bezig dat kernenergie nodig is voor onze stroom, voor onze dingen. Er zijn andere methodes: windenergie, zonne-energie. En sommigen doen daar wat lacherig over. Maar dat is absoluut is dat, dat passé. Je moet er niet lacherig over doen. Er zijn genoeg, er zijn genoeg methodes om dat, om dat inderdaad veel beter en toegankelijker en vooral veiliger te maken.